Hoi, ik ben Anise en in deze video leg ik je uit wat een Arduino is, wat je ermee kan en hoe je het kan gebruiken in de klas. Een Arduino is een soort computer met alleen een printplaat die van alles kan. Je moet zelf de functies programmeren en de accessoires op aansluiten en dan kan de Arduino input omzetten in output. Je kan bijvoorbeeld motoren, lichtjes, druksensoren, hartslagsensoren erop aansluiten. Ik heb zelf iemand gezien die zijn vaatwasser aanstuurt met een Arduino, want zijn eigen printplaat was doorgebrand. Moet je wel even wat meer tijd in steken, maar het is mogelijk. Er zijn allemaal verschillende Arduino's, maar de Arduino Uno is waarschijnlijk wel de bekendste en een goed startpunt om te leren programmeren. En de drijfachter Arduino maakt gebruik van open source. De documenten om een Arduino te maken staan online, omdat ze heel graag het zelf bouwen van dingen willen blijven stimuleren. Dan ga ik nu laten zien welke onderdelen de Arduino heeft. Een Arduino heeft allereerst altijd stroom nodig als je hem iets wil laten doen, want het computertje opladen is niet mogelijk. De kabel voor voeding en het koppelen met je computer voor het overzetten van de code kan in deze ingang. Er is een tweede ingang voor voeding, en dat is deze. Deze led geeft aan of je Arduino daadwerkelijk stroom ontvangt. Hier zit de resetknop. Dit heb ik persoonlijk nog nooit gebruikt, omdat ik gewoon nieuw code upload naar de Arduino als het nodig is. Als je die code upload naar je Arduino, dan gaan deze ledjes knipperen. Om te laten zien dat er inderdaad goede verbinding aanwezig is. En dat ziet er dan zo uit. Het hart van de Arduino zie je hier. Hier gebeurt eigenlijk alles als de Arduino hard aan het werk is. En als laatst, maar misschien wel het allerbelangrijkst, dit zijn alle in- en uitgangen. Waar je draadjes voor input, output, ground en al die accessoires enzovoort op aan kunt sluiten. Je kan ontzettend veel verschillende onderdelen op een Arduino aansluiten. Maar de belangrijkste accessoires zijn toch wel de voedingskabel een breadboard draadjes en weerstanden een voorbeeld voor een input is dit knopje en een voorbeeld van voor een output zalet so voor het eerste circuit dat ik ooit met een Arduino heb gemaakt, de knipperende lichtjes van een night rider, heb je aan deze wel onderdelen genoeg. Dan de software. Om dit computertje iets te laten doen, heb je nog wel een computer nodig met een programma waar je coding kan schrijven die de Arduino begrijpt. Dit is hoe het programma eruit ziet. In dit bestand staat nog niets, maar in dit bestand staat dan een opdracht geschreven die de Arduino kan uitvoeren zodra de code geüpload is. Wat deze code allemaal betekent, zal ik in een andere video uitleggen. Als de code op de Arduino staat, dan kan die zonder computer, maar met voeding en de juiste hardware, zijn opdrachten uitvoeren. De code gaat dan van het hart naar de outputpunten en via de connecties op het breadboard naar de outputaccessoires, in dit geval ledjes. Je kan er ook input op aansluiten, zoals deze de draaiknop. En de Arduino gaat dan de data aflezen van deze input, in dit geval de stand van het draaiknop. Dan gaat het richting de code, daar wordt iets mee gedaan en dan gaat het weer naar de output. En met een Arduino kunnen leerlingen dus um, ontdekken hoe programmeren werkt en uiteindelijk hele projecten bouwen waar hardware en software bij elkaar komen. Een leuke eerste opdracht is dan uh, de auto van de Night Rider. Weet je wel, die... Met een paar draadjes en ledjes en weerstandjes kun je dan al ledjes aan en uit laten gaan en van links naar rechts laten gaan. En dan krijg je dus dit. Maar ik denk dat je het zelf ook veel moeilijker maken. En dan kun je bijvoorbeeld maken wat ik een paar jaar terug heb gemaakt... Ik heb toen met twee klasgenoten een trui gemaakt die licht geeft op je hartslag. Het ging niet helemaal foutloos, want de ledstrip in de trui had zoveel stroom nodig dat we tijdens het film een scooterbatterij gebruikten. Maar het was wel echt heel leuk om iets te maken zonder scherm. Ja. Dit was de introductie van de Arduino. Een andere keer laat ik jullie zien hoe je de knipperende de ledjes maakt van de Night Rider. Met je Arduino. Tot de volgende SlightlyTeg.